Ja toch boys, welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Adam Lol. Vandaag gaan wij het kanaal beoordelen. Hebben jullie heel lang gewacht? Veel mensen hebben me demo gezien, want ik ga je dat niet meer gaan opnieuw. Jawel, vandaag is aangekomen. Voor de mensen, jullie zien nog, ik stel op mijn volgende video voor de mensen. Ik heb al de mensen eruit gekozen. Maar voor de mensen, als je ook in deze serie wilt zitten, nummer 1, abonneer. Nummer 2, like. En nummer 3, reageer. Dat is leuk. Of. Je wilt ook in de video komen voor mensen in deze serie wat ik ook ga doen ik ga ook op de mensen abonneren die ook gaan beoordelen dus uh, voor mensen. Als je zeker een abonnee wilt, je bent de juiste is, ik ga jou gunnen, maar dan moet je wel met teruggunnen. En voor de mensen ook een tip, als je ook beoordeeld worden heel snel, dan moet ik jou ook heel vaak in mijn video's van mijn andere video's komen. Want ik zie heel veel mensen reageren op deze serie, maar kan ik een normaal video maken of een vlog, dus ik ik niet zoveel reageren. En voor de mensen, ik reageer op de mensen die heel actief zijn. Dat heb ik ook een keer gezegd tegen iemand, zoals was een, een guide. Moet. Voor de mensen, laat ons gaan naar de intro, vergeet niet te liken, te abonneren en we gaan beginnen. Locking like myself in my home And I don't want to go to no parties baby. So don't stand in Voor de mensen We zijn aangekomen bij Silbral NL Voor de mensen of Nederlands hoe je het aansprek man. We zijn bij zijn kanaal aangekomen Voor de mensen wat ik allereerst zie Is geen winner En geen profiel En geen thumbnail Dat is wel een beetje Spijtig bro Maar Ik zie dat je ook een beginnere YouTuber bent Want ik zie de eerste video's staan Dus slogan is logisch als beginner Sowieso boys Volgende week ga ik een video maken uh, Gewoon als je een youtube wilt beginnen wat zijn de stappen de goede stappen dat je geen fouten kan maken dus binnenkort ga ik zo'n video maken ik ga niet te veel praten check on de volgende video die binnenkort aankomt of vergeet niet te liken en te abonneren op het belletje mooi. we gaan eerst op hem abonneren we gaan hem gunnen ik zie dat hij ook een ander kanaal heeft kijk dan dit kanaal ook zegt hij dus misschien zijn tweede kanaal zo. Mooi. of een vriend van zijn kanaal Mooi. we gaan even uh, ja, naar de info want ja de info is Ik hou ik ben Sam. Ik maak browservideo's. video's, nee, nee nee. video's abonneren en, en doe het aan. doei, ne Nee nee nee. ah, zie je, de andere kanaal van hem, of van zijn broer, sorry, Nog een kanaal van zijn broer, oké, oké, is gewoon een YouTuber, zie ik ook, want ik zie dat zijn eerste video's ook gewoon dit, dus, zo is het natuurlijk ja, voor jou bro, sowieso thumbnails, en zeker een banner en ook een profiel. Want als je dat doet bro, geloof mij, het gaat een nieuwe enzoekloof worden. Nee, nee, nee. Je gaat sowieso wel misschien 300, 400 abonnees, Maar ja, dan begin je ook naar je doelen te gaan. Dus voor de mensen, we gaan naar nummer 2. Boys, we zijn bij het volgende kanaal Timo Bimo. We zijn bij zijn kanaal aangekomen. Volgens mij is dit een chick. Dus is het naar met chick. Voor de chickies. Ik weet niet of het zeker een is. Want ik kan het gewoon Mooi. We Wie is op zijn kanaal. En ik zie dat hij 61 abonnees heeft. Dan gaan we ook gelijk abonneren boys. Want zijn gunnen deze dagen. Mooi. Ik zie dat hij een livestream. Heeft gedaan. Ik heb uh, een paar weken geleden op hem gereageerd En ik had hem even een abonneer gegund. Want ja. Die gewoon goed zijn. Wat voor de mensen, ik gun heel veel mensen, je weet toch. Ik zie dat hij al een maandje bezig is. En voor de mensen, echt een tip voor je stream is echt de beste. Want ik ben ook door streamen groot geworden. Dus binnenkort komt het ook aan. Jongens, Inshallah, alles heilige, dat alles waar het dat wilt. Dan gaan we ook leuke dingen doen. Maar ik ga niet veel praten. Mooi. Jullie zien, we gaan even eerst naar de info. En dit wil ik zien. Maar gewoon lange dienen man. Hallo iedereen. Welkom op het kanaal, Nubal, uh, Wie ben ik nou? Eindelijk, ik ben vier... ah dat Is een jongen, oké, okay. 14 jaar. Ik vind het heel leuk. om Gameplay, oké, is goed. Is goed. Dit is gewoon een goede uitleg in Goede teksten. Snap dus, je, uh, dit is een goed voorbeeld voor de mensen. Een beginner, wat hij volgens mij is al lang begonnen. ah, is in 2007. En als je kijkt naar zijn video's, dan wanneer hij heeft gepost, is hij match bezig. Dus dat is goed bezig, bro. Zo, zo, zijn zijn goed. Volgens mij zijn wel thumbnails van andere mensen, maar jij gebruikt minstens een thumbnail, maar dat is goed man, een beginner, dat is heel goed. En ik zie dat je hetzelfde doet wat ik deed altijd vroeger, Runt 2 tot de 100. Dat kan je wel doen bro, snap je, maar dit is wel het beste, Fortnite met kijkers en uh, een Want ik zoom even in voor de edit, dat is gewoon het beste titel in, als gewoon een normaal streamen met rode puntjes, snap je, het valt gewoon lekker op. En uh, ja, playlisten moeten ook zeker, bij dit andere kanaal waren geen playlists, voor de, voor de mensen bij het andere kanaal waren geen playlists, en bij dit kanaal is er geen playlists, maar ik zal wel een playlist maken bro, want livestream is livestream, video's zijn video's, dus voor de mensen, we gaan naar het volgende kanaal, ja Ja toch boys, we zijn op het uh, kanaal aangekomen, Gameboy. Voor de mensen, dit is een guy van mijn school, SMRM. Hij is ook begonnen met YouTube, want hij zag dat ik ook YouTube deed en snap je, hij heeft een motivatie gekregen. Dat is ook goed te zien. Als ik zie dat mensen van mij motivatie krijgen, dan ben ik goed bezig in mijn ogen, snap je? Ik moet wel een beetje kasten worden boys, snap je? Eh, maar oké, okay, dat komt binnenkort aan. Moei! Uh, ik zie dat je wel allereerste intro en outro hebt, zie dat je hier een video hebt heb gemaakt. Mooi bro, ik zie dat je wel thumbnails moet gebruiken bro, want dat is wel een tip voor jouw thumbnails, snap je, dat je moet er wel, snap je, horen. En uh, info moet je ook zeker doen, want je moet ook vertellen wie je bent, wat je gaat doen op dit kanaal, snap je, dat is ook een tip. En ook een banner, en ja, profiel ziet er gewoon goed uit, ik ga jou ik zeg, gewoon een kleurtje, zwart en zo, misschien wordt dat ook jouw kleur, want ik heb bijvoorbeeld geel en wit. Snap je, voor de mensen, voor de mensen waarom ik altijd zo even weg ben, ik weet niet wat, ik op mijn webcam staat een beetje, ja zo staat hij goed volgens mij, ja toch. Mooi. Voor de mensen, we gaan nu naar het laatste kanaal en ik ben vergeten op volgens mij een paar... Nee, ik heb op iedereen geabonneerd, toch? Ja, ik heb op iedereen geabonneerd. Nou, we zijn op Game ook geabonneerd. En voor de mensen, we gaan nu naar de laatste kanaal. Carlos Corbelio. Carlos Corbelio. We zijn bij Carlos Corbelio. Ja toch boys, we zijn bij het kanaal Carlos Belilio We gaan even op hem abonneren. Dan heeft hij ook gelijk de 72 abonnees. En dan kan hij lekker onderweg naar de 50. En uh, ja. Hij maakt wel short video's, zie ik hier bijvoorbeeld. Eigenlijk, ik zie dat wel hier dezelfde thumbnails gebruik, ik weet niet waarom. Uh, ik zie dat natuurlijk een nieuw YouTube kanaal is gestart, shorts. Voor de mensen echt een tip voor je als je heel snel wilt groot worden, maak shorts. Want shorts zijn echt de beste code voor naar de top en neef. Mensen, zeker altijd gebruik tunnels alsjeblieft, want dat is het beste. Banner zou ik ook iets doen logo, vind ik gewoon perfect, want ja iedereen weet ah dit is de logo van de guy. He? We gaan ook even naar playlists. Ben wel vergeten met de vorige check. Die had wel, nee die had geen playlists, dus dat is ook een tip voor jouw uh, Game Boy. En we gaan naar info, en we gaan even zien. Uh, ja, je moet wel iets vertellen over jou, want mensen moeten wel weten wie je bent, hoe oud ben je, wie ben je een meisje of een jongen en uh, wat ga je doen op dit kanaal, wat ga je uploaden. Dat is wat belangrijkste. en uh, ja, kanalen. Het maakt niet uit, het hoeft niet. thumbnail zie ik wel hier. Het wordt wel iets beter, het kan wel beter, maar dit is gewoon een begin, snap je? Ik zie dat hij ook net um, drie of vijf maanden bezig is, dus sowieso het is het een beginkanaal, hij is bezig, snap je? Dus blijf zeker doorgaan. Voor mensen, bedankt voor het kijken allemaal naar deze video. Vergeet niet allemaal te liken, te abonneren, boys, als jullie dat heel vaak willen zien. Ik denk dat ik deze zomer vakantie heel veel dingen ga doen. Ik ga heel veel video's maken. Ik ga ook misschien deze week een giveaway doen dus uh, dat kunnen jullie verwachten denk ik ergens woensdag of zo dat ik een uh, kleine soort ga gooien en dan ja jullie weten uh, alle stappen moet jullie doen en dan reageren in de comments maar mooi boys vergeet niet te liken en te abonneren en ik zie jullie bij de volgende video man peace out